Als je bij de ticketnamen niet de naam van je bezoeker krijgt, is dat waarschijnlijk omdat in Autocrat er iets fout staat. Dus hier, hier zie je staan festivaltickets Tickets, Giel Thibaut. Dus dat moet er automatisch komen. als dat bij jou niet lukt, is dat meestal, ik ga het eventjes tonen, als je naar je databank, schuinstreep, rekenblad gaat, en je gaat naar Add-ons, Autocrat, Open. Dan kun je dat weer aanpassen, dat heb je waarschijnlijk gezien in het filmpje. Duurt eventjes Want ik moet dat opnieuw terug uh, ja, eigenlijk alle instellingen die ik ooit gedaan heb, heb. Die moeten hier komen. Via het potloodje kan je die gaan bewerken. Het ging misschien een beetje te snel, maar twee icoontjes is het potloodje. Je drukt op next, uh, nog een keertje next. En dan heb je eigenlijk de belangrijke velden nodig. Dus ik wil de voornaam en de achternaam van die persoon hebben. Dat zijn de velden die je hier vanachter ziet. Dus zoals ze hier geschreven staan, maar dat kan bij jou zonder dubbelpunt zijn of met een kleine letter of dat kan anders geschreven zijn hè, met een spatie erachter uh, moeilijk om te zien maar het kan zijn dat je dat ooit zo genoemd hebt dus het zijn eigenlijk de kolomnamen vanuit de tabel dus die heb je nodig om bij de volgende stap die achternaam en die voornaam te gaan plaatsen dus ik ga het heel duidelijk proberen te tonen dit is niet dit veld maar het is de exacte naam wat hier staat geen spaties, letten op, op hoofd en kleine letters, letten op vreemde tekens eventueel, letten op die dubbele punt. Altijd goed rekening mee houden dat die naam die daar staat, exact dezelfde moet zijn als hier tussen de dubbele vierkante haakjes. Als daar iets verschillen is, dan kan die die naam niet invullen. Naam. Dus zo ziet dat er bij mij het festival tickets en dan de, het, openen van de dubbele, het openen van de vierkante haakjes of rechte haakjes noemen we dat. Hè. Achternaam, dan staat er bij mij een dubbele punt. En dan sluit ik opnieuw die haakjes. Dus dat is, dat is hetgene dat je moet gaan nakijken. Hier, die is exact dezelfde als deze. Is eigenlijk exact dezelfde als, ik ga er even uit, deze hier. Dus als je dit selecteert, dan heb je hem ook normaal gezien. En je kan testen. Hè. Probeer het eerst met de achternaam. Laat uw job runnen. Doe eventueel in uw Google Drive weg wat hij uh, aangemaakt heeft... En je kan opnieuw gaan, gaan laten runnen. Hè. Een, een, een tip voor degenen die met Autocrat bezig zijn. Hier vanachter zie je velden staan die Autocrat zelf heeft aangemaakt. Dus als je die leeg maakt. Dus als je gewoon op delete duwt. En je gaat Autocrat opnieuw starten. Dan gaat hij die opnieuw aanmaken. Ik ga eventjes onderaan maken. Want ik heb dat niet nodig. Dus dat is, ook een, dat is ook een trucje. Dus je kan dat gewoon leeg maken. Die dingetjes. Gewoon aanduiden Zo. Je drukt op delete op je toetsenbord, dan gaat hij dat, dat helemaal terug leegmaken. En bij autocrat dan moet ik dat wel opnieuw even laden. Als je dan op het uh, play knopje drukt, dan gaat hij kijken waar zijn al mijn velden leeg gemaakt. Dus als ik dan op de play-knop druk, dan gaat hij die, die opnieuw uitvoeren. Goed, succes, hè. Dus, oh, dat, is ook, dat is duidelijk voor degene die zo overal als naam Festivalticket, festivalticket, festivalticket een festivalticket uh, hebben. Dus als je dat al eens hebt laten lopen en die naam lukt maar niet, Ga doe hier eerst je documenten weg. Tweede stap. Ga in je databank deze velden leegmaken. Delete drukken. Ga dan in Autocrat op het pijltje drukken. En dan worden die opnieuw gegenereerd. Ik kan dat misschien toch ook even snel tonen hè, voor jullie. Dus als ik die hier allemaal zou wegdoen. Delete. Weggooien. En zo. Dan ga ik hier in mijn documentje deze ook weggooien. Delete. En zo. Nu is die dat kwijt. Als ik nu Autocrat opnieuw de opdracht ga geven... Heb je het eigenlijk helemaal gezien, hè, wat dat ik bedoelde. Ik dus inladen. Er staat geen enkel ticket meer. Hè, dat is leeg. Dus als ik nu op de play-knop ga drukken, dan gaat hij normaal gezien zoeken. Bij wie is allemaal die informatie weg? En je ziet het, het begint er al aan te vullen bij mij, rechts. Dus hij is vandaag opnieuw gestart om dat allemaal te genereren. En hij zegt nu, 12 nieuwe ticketjes zullen gemaakt worden. Hè. Dus 12 rows. En je ziet dat ook, hij begint dat nu van boven terug in te vullen. Uh, hier zie je dat. Hè. Dus het eerste ticket zal moeten af zijn. En het tweede ticket zal er zo dadelijk ook wel aankomen. Voilà, daar is die. Dus als ik in mijn drive ga kijken, dan komen daar de tickets weer binnen uh, één voor één. Dus zo geef je autograad de opdracht van opnieuw te starten vanaf het begin. En dan kan je testen of jouw achternaam, voornaam wel, wel werkt. Veel succes!